Vandaag in Tree Talks Noortje Janmaat, online videomarketeer, stratege en coach. Mag ik je zo noemen? Zeker. Ja, Oké. Okay. Noortje en ik kennen elkaar nu uh, nou, een jaartje denk ik wel ongeveer. Ik zag haar tijdens een netwerkbijeenkomst waarbij mensen helemaal online zichzelf pitchen naar elkaar. Ja, ik werd daar heel ongelukkig van. En ik zag één iemand tussen al die postzegeltjes van mensen zitten stralen. En dat was Noortje. En dat intrigeerde me zo dat ik het voor elkaar kreeg even apart met haar te gaan. En we spraken met elkaar af. Hebben we elkaar nu een paar keer gezien. En, en nu zit je hier. Um, verdienen met video. Dat is jouw focus en gelijknamige website. Daarnaast heb je ook nog een webshop door Noor. Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Schoot me te binnen vlak voor het interview dat is wel weer heel actueel ook, maar um, dat onderschrijf jij vast. Zeker, ja. Ja, beeld is uh, heel interessant. En um, ja, de webshop, uh, die heb ik niet meer. Maar zo is het wel eigenlijk allemaal begonnen. Uh, met mijn webshop door Noor. En dat is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Want als jong meisje maakte ik al uh, sieraden. Uh, dus ik was aan het vreubelen met uh, kraaltjes en... Ik kreeg steeds meer verzoeken van mensen van, goh, wil je niet uh, eens wat voor mij maken? En toen ik denk een jaar of 18 was, toen dacht ik van, goh, laat ik er eens wat professioneler uh, in worden. En, uh, dus ik ben me gaan inschrijven bij de Kamer van Koophandel. En in die tijd begon, het, begon internet ook wel wat op te komen. En toen dacht ik ook van, goh, ik ga, ik ga het online verkopen. Mm -hmm. Maar ja. Toen ontdekte ik, ja, als je het online wil verkopen, dan moet je natuurlijk, moeten mensen jou um, moeten ze je vinden ja. via Google. Want ik ga het online verkopen. Mm -hmm. Dat is dan beeld, begeleiden bij beeld? Nou, wat ik wilde verkopen was dus de, de armbandjes, dus de sieraden, alles. Oh, sorry, sorry. Ja, nee, ja. nee, nee. Dat, was, dat was zeg maar het begin. Ja, dat je er ook geld mee kon verdienen. Ja. Mm, en ik zie hier een hele mooie bril uh, voor me liggen met uh, met daar aan wat sieraden uh, die dat dan hè, waar je hem aanhangt zeg maar ja. voor, de, voor de voor de luisteraars. Um, uh, en ik zou toch de stap willen maken naar waar uiteindelijk ook wat, wat, wat zo belangrijk is hoe beeld belangrijk is voor uh, mensen in communicatie, mm -hmm. want dat is waar jij nu in werkt. Ja, zeker. Dat is waar het naartoe is gegaan. Ja, ja. ja en het leuke uh, van eigenlijk nog mijn webshop was dat ik daar heel veel beeld gebruikte. Uh, eerst met alleen uh, foto's, dus ik maakte echt hele mooie foto's van mijn, uh, van mijn producten. En later ben ik ook video in gaan zetten en ik ben eigenlijk heel laagdrempelig begonnen met mijn iPhone. Daar maakte ik video's mee. Dat was toen nog een iPhone 4. En dat ben ik op YouTube gaan zetten en dat werkte zo goed voor mijn vindbaarheid en ook mijn zichtbaarheid. En op een gegeven moment kreeg ik daar een enorme order mee binnen. En de grap was eigenlijk dat dat bedrijf die die order uh, plaatste, die dacht echt dat ik een, heel, een hele business had met... met zoveel man personeel en maar ik zat dat gewoon in mijn eentje te te runnen maar dat dat deed mij wel beseffen wat de kracht is van beeld en hoe je je presenteert en als je dat professioneel doet dan krijgen mensen toch een bepaald beeld van je mm -hmm. um, maar goed die die webshop ja dat dat dat dat liep op een gegeven moment heel goed maar ik merkte ook van ja alleen maar met die kralen zitten vreubelen dat ik heb ik heb meer in mijn mars en dat is niet wat ik de rest van mijn leven wil blijven doen. Mm -hmm. um, dus toen ontstond het idee, want ik, ik werkte al als marketeer, um, om meer met video te gaan doen. En zo is eigenlijk verdienen met video uh, begonnen. Ja, uh, ja. Want, want als ik me nou probeer voor te stellen. Je, je, je, verdient op, je kunt op verschillende manieren kun je wat verdienen met video, maar laat me, laat me even... In ieder geval het beeld wat mij het meest bijstaat uh, is dat, dat ik jou bezig zie op, op een set. En daar zit iemand uh, die voor een bedrijf werkt, en die, die, die een zakelijke uitstraling heeft uh, en die op camera iets moet vertellen. Mm -hmm. um, uh, als een soort testimonium misschien wel. Ja. Dat zijn de meest voorkomende Jobs on the spot waar jij mensen bij begeleidt? Zeker, ja. ja. Maar uh, voordat we zover zijn, uh, hebben we wel eigenlijk een heel traject daarvoor. Van, uh, hè, dat we gaan kijken naar de strategie van uh, ja, um, wie ben je waar sta je voor? Wat is je visie en wat ga je ook in je video brengen? Mm -hmm. en welk verhaal ga je naar buiten, naar buiten toe uitdragen? Waardoor het ook zo aantrekkelijk wordt. Word en mensen ook nieuwsgierig worden natuurlijk. van Hé, hey, daar wil ik meer van weten. Mm -hmm. um, ja, dus, dus ik help klanten met het verhaal van wat ga je, wat ga je vertellen. En ook klanten interviewen. Hè, want dat is natuurlijk gewoon super interessant als je, als je je klanten aan het woord kan laten. En kan laten vertellen waarom ze zo graag met jou werken. Nou is het zo dat ik... Um in het verleden behoorlijk veel uh, meewerkte aan, uh, aan producties in beeld. Uh, acteerde, uh, ook in commercials. En uh, regisseurs, uh, ook in soaps, en uh, regisseurs die heel goed zijn, die zijn vaak eigenlijk niet zo heel zichtbaar op een set. En dat je eigenlijk afvraagt, maar wat doet die gast nou eigenlijk? Weet je wel, ja, dat is het, het kunstje. Dus dat daar tientallen mensen rondlopen en dat hij eigenlijk door door heel subtiel aanwezig te zijn, uh, ja, dat, dat toch aanstuurt. Uh, ik, kan, ik kan me dat bij jou ook zo goed voorstellen. Omdat je eigenlijk niet eens iets hoeft te verkopen... Uh, maar gewoon door rust en door gewoon aanwezig te zijn... Uh, die mensen een beetje op hun gemak stelt. Want er zit nogal wat lading op, denk ik, vaak. Zeker. Zakenmensen zijn vaak nogal gespannen. En, uh, uh -huh. Is dat dan in feite waardoor ze... Ja, dat, dat je eigenlijk... Wat je, wat je doet, is eigenlijk alleen maar aanwezigheid geven. Zeker, ja. En waardoor Echt. mensen ook een beetje relaxter worden. Ja, ja, het gaat vooral om vertrouwen geven, denk ik. En bepaalde rust uitstralen. Um, en ik denk dat het ook, in vergelijking tot, tot jouw vak wat je hè, um, jaren geleden hebt gedaan, dat je, dat je gewend bent om voor de camera te staan. Kijk, mijn klanten, die staan... Die, die die, die, ze hebben niet die ervaring. He, dus ze, ze, ze beginnen hiermee en het is helemaal nieuw. Ja. Um, dus dat is heel anders. Dus, um, ja, nou, dus ik, zou, ik zou het ook doodeng vinden hoor. Nu, het is alweer, denk ik alweer een jaar of acht, negen misschien wel geleden. dat ik, uh, dat ik vier maanden in, uh, in goede tijden zat en ik vond het doodeng. Ja, uh, ja omdat je na twintig jaar alleen maar met je stem werken uh, eraan gewend bent geraakt. Dat zie je niet meer zien. En um, ik kan me dus ook heel goed voorstellen dat, uh, dat mensen dat hebben. Um, maar um, ja, ik moet even, even denken aan iets anders wat, uh, wat wij onderling, want we hadden contact na, um, na de laatste keer dat we elkaar zagen. En toen zag ik een filmpje, uh, een, een soort van testimonial uh, van een hele interessante vrouw. En ik zit even te denken... hoe heette zij nou ook alweer. Uh, het was een model. En ze heette Paulina Poriskova. Mm -hmm. uh, schitterende testimonial... waarin zij vertelt... over het feit dat zij als model... Uh, werd gezien als een soort... eendimensionaal wezen. En ook echt als... als ja... als een hond werd behandeld eigenlijk. Um, en... Zij vertelde over haar leven. En dat was nogal een verhaal, want ze had een hele wordingsfase. Ze werd uiteindelijk fotografen. Een beeld zegt meer dan duizend woorden, ook nee. bij haar. Um, want ze had heel veel diepgang. En ze, ze had echt een verhaal. Uh, en het verhaal wat zij vertelde, werd ondersteund door de beeldmaakster. En daar zag, dacht ik opeens van, hey, hé, dat zou voor uh, Noortje interessant zijn. Omdat ze telkens, als ze een stap verder ging in het verhaal een kledingstuk uh, verloor uh, of uitdeed. Ja. Uh, en uiteindelijk uh, zat ze, nou niet naakt... maar wel uh, vol zelfvertrouwen met, met haar nog steeds hele mooie aanwezigheid... Ja. zat zij daar, uh, terwijl ze ook op leeftijd was. Ze was uh, in de vijftig en, uh, en daar ging het ook voor een deel over. Maar die vorm, um, of het spelen met de vorm... Um, is dat iets waarin jij ook, uh, uh, laten we zeggen, uh, gaat, gaat, gaat experimenteren? Dat je daar ook wel uitdaging in ziet om daar, ja, om daar echt iets heel bijzonders van te maken? Uh, ja, nou ik, het lijkt me wel heel leuk om, dat, om, dat, om daar meer mee te gaan experimenteren. En tot nu toe ben ik eigenlijk alleen bezig met uh, ja, de klant en die zo... Gemakkelijk mogelijk zich te laten voelen en ook het verhaal zo authentiek mogelijk te laten vertellen. En uh, natuurlijk letten we wel op setting en, en uh, hè, op wat voor set gaan we filmen? Is dat ook de uitstraling die je wil hebben als, als ondernemer of als bedrijf? Uh, dus. Maar uh, ja, ik vond het wel heel interessant om die video te zien die jij mij uh, doorstuurde. En het ja. was heel mooi en heel authentiek en heel, um, ja, heel, in, de, in zijn eenvoud heel sterk. En ja. daar, daar ja. hou ik sowieso wel van. van de Video, als het te veel gemaakt wordt, um, als het te veel bedacht is, dan ja, dan... Ik denk dat... Dat mensen dat ook steeds meer willen zien. Gewoon die rauwe, echte video's, gewoon zoals het is. Ik denk dat daarom ook live video heel goed werkt. En uh, zelfgemaakte smartphone video's ook heel goed werken. Omdat het heeft iets, iets echts en iets beurs. Ja. ja. ja. Nou is het zo dat bij, de, bij een podcast, ja we hebben nu ook beeld erbij sinds kort, ja. uh, de eerste keer. Ja. Um, uh, maar dat al, bij alleen een podcast, dat het juist heel leuk is als de dingen niet uh, perfect zijn. Dus uh, als er bijvoorbeeld, ik noem maar wat, als ik hier een huisdier zou hebben, hebben we niet, helaas. Uh, maar dat er bijvoorbeeld een kat uh, op, uh, op mijn schoot zou springen of, uh, of een hond een keer zou blaffen of een kind voorbij zou komen. Wat we wel eens zien bij hele belangrijke mensen, zakelijke filmpjes of politieke... en dat dat dan opeens een kind uh, ja. uh, op de achtergrond zit. Wat ja. oe, oe, oe, oe, maar leuk. Ja. En daardoor juist werkend. Uh, is dat bij beeld inderdaad ook zo? Dat, uh, ja, heb je daar zeker. voorbeelden van? Uh, voorbeelden? Nou, uh, ja, daar, daar gaat natuurlijk wel eens, uh, eens wat mis. En... Uh, maar dat is ook wat mensen graag uh, willen zien. En daardoor kunnen ze denk ik ook met je verbinden. Mm -hmm. Want ik weet nog wel in het begin ook dat ik zelf begon met video's maken. En zelf dus ook zichtbaar zijn. Uh, want ik merkte al gauw, dat is toch heel anders met mijn webshop. Om een product te presenteren. Ja, dat is veel makkelijker dan dat je jezelf moet gaan presenteren. Dat zal je zelf ook wel weten. En ik denk dat het nog anders is dat je in een soap speelt. Of dat je... Um, uh, ...jezelf echt gewoon als Roel gaat presenteren. Dat ze ja. ook wel weer anders zijn. Ja, zeker. En uh, denk ook wel beter dan maar. Want ja. zo'n goede acteur was ik nou ook weer niet. Vind je? <laughs> Waarom nou, je ja, nou ja, uh, het is nooit Shakespeare. Ik heb wel een Shakespeare-cursus gedaan, hmm. overigens. En uh, daar moest ik gisteren nog aan denken. En... Uh, nou ik was een goede Jago, zou ik maar zeggen. Jago, Jago in King Lear. Um, dat is een hele vierlijnen rol. Eigenlijk een heel gemeen mannetje. Ja. En dat is er bij acteurs wel zo. Dat ze, Als je de bad guy mag spelen, dan... Uh, dat is wel iets waarbij mijn ogen nog wel een beetje gaan twinkelen. Ja? Uh, nou ja, um, ik wilde altijd dat, dat als ik het speelde, dat het goed was. En dat het... Dat, dat datgene waar je, waar je eigenlijk als persoon wil zijn... in een soort van comfortzone... en waarin je ook gezien wordt uh, in, je, in, in, in, in, laten we zeggen, de, het licht van, uh, van de wereld. En, uh, dat, dat, dat dat helemaal niet is wat, waar men naar op zoek is, althans. Zeker niet bij, uh, als het niet meteen Shakespeare is, maar in Soaps bijvoorbeeld. Daar kijken ze naar nou juist... Wat is er mis? Wat, waar, waar wringt het in dit karakter? En ook in de persoon die het speelt? Want dat zijn huis niet allemaal mensen van de toneelschool. die daar staan, stonden en hebben gestaan. Uh, door de decennia heen die we nu achter ons hebben. Nee, daar was het juist van waar wringt het? En daar werd echt. Dat was een beetje gekscherend, maar daar werd ook, uh, daar werd ook een beetje over de acteurs die sidderend die, die en bevend soms keken van... oh, daar komt een van de schrijvers voorbij, die heeft, jou, die heeft jouw dossier bij zich. Ja, het was niet comfortabel. Maar als jij echt, uh, echt een bad guy mag spelen... die overigens meestal die rol, als dat in een sopal naar voren kwam... dan was dat wel een gerenommeerde acteur die langskwam en die die rol even vervulde. Soms had je ook wel karakters die sterk genoeg waren... om dat over de lange termijn te zijn. Uh, denk aan uh, Ludo en, uh, uh. en Janine. Uh, die, die droegen ook die soap. Uh, overigens, what you see is what you get. Uh, yep. Maar Daarbij, daarbij treed ik daar niet uh, in details. Okay. <laughs> maar dat is wel... Uh, authenticiteit uh, is ook... Uh, durven de um, dark side te, te, te laten zien, nou, dat is in zakelijke video's niet makkelijk. Mm -hmm. Ik zou niet zeggen dat het een, een no-go is, waar ik soms ook een beetje zoiets heb van: Het is een heel conventionele wereld, ja. vaak hè, de zakenwereld. Ja. En hoe zou je toch vermetel kunnen zijn? Om het dan maar om daar maar, maar eens een heel mooi woord te gebruiken in jouw geval. Mm -hmm. um, To scratch at least the surface. Mm -hmm. En daardoor mensen toch te, te prikkelen of uh, die authenticiteit soms ook door een klein beetje buiten de lijnen te kleuren. Oh, ja. uh, dat hoeft niet te betekenen dat je ze meteen niet op hun gemak stelt. Mm -hmm. Maar ja, neem bijvoorbeeld uh, de, de, de, de video van, uh, van, uh, van Paulina. Ja. Uh, daarin kwam dat toch ook een beetje naar voren. Mm -hmm. Ja, zij was echt uh, enorm geraakt ook. Ja. Door het vertellen van haar verhaal. Ja. ja. ja. Dus daar, vandaar ook mijn vraag. En inderdaad ook in, in een wereld waarin die rauwe realiteit... Hè, we zitten, we zitten in, een, uh, in een wereld waarin het beeld... ook aan allerlei manipulaties uh, uh, ten grondslag... Uh, of die, die erop losgelaten worden... Ja. Maar ook de tijd waarin het beeld middels social media, bijvoorbeeld in, in oorlogsgebieden wat je nu hebt, dat uh, jongeren uh, video's sturen, waardoor, waardoor zelfs dat een soort van nieuwe weg wordt van oké, okay, hier kunnen we uh, een beeld van de werkelijkheid uit construeren. Mm -hmm. uh, hoe mooi is dat, is dat eigenlijk? Hè? Ja. Dus uh, jouw vakgebied is ook het gebied waarin, ja, ja we zitten in, in, in een beeldtijd. Ja. Zeker. En dat hebben we natuurlijk helemaal gezien toen we allemaal eigenlijk uh, thuis kwamen te zitten. Uh, daar werd het nog belangrijker natuurlijk om te kunnen uh, communiceren met elkaar. Hè. We zijn allemaal via Zoom, via Teams gaan uh, communiceren. Uh, dus ik, ik merk ook wel bij mensen die dat niet gewend zijn dat het ook een soort van confronterend is. Van, oh, nu zie ik ineens mezelf in beeld. Mm -hmm. Weet je, als je in een vergadering zit. Mm -hmm. uh, en dat ik dan toch denk, ja, dat, dat ik, ik heb mezelf, ik ken mezelf al van beeld. En dat ken jij natuurlijk ook van je uh, verleden als acteur. Ja, nou ben ik het wel in die zin, uh, ben ik meer gaan focussen op geluid. En, en wat we nu toch eigenlijk ook doen, de uh, podcast... Yes. Is middels het feit dat, dat het eerder uh, een, een ongoing thing is als wij een gesprek hebben. En de soundbites zijn het belangrijkste, want er staat nu een camera. Maar heel vaak luister je en, en is datgene wat zich, wat zich afspeelt, dat is tussen jou en mij in. Mm -hmm. En daar is waar het gesprek plaatsvindt, waar, we, waar, waar, we, waar onze stemmen elkaar ook ontmoeten. Mm -hmm. Nu niet. We, zijn, we worden als het ware een beetje getricked doordat. Ja. heel direct hier zitten, maar normaal gesproken zijn de trillingen van mijn stembanden die zijn hier en die voel jij dan daar. Mm -hmm. Maar nu komen ze zo, yeah. Yeah. komen ze bij elkaar, maar op zich maakt dat niet zoveel uit. Um, um, maar dat zelfs mijn zoon had ik het vanochtend nog even mee over. Die zei: oh ja, je wilt nu beeld ook erbij en ook Noortje doet dat. Ja, maar ik heb als ik naar Joe Rogan luister, mm -hmm. Joe Rogan. Voor de ja. mensen die hem nog niet kenden. Ja. Ja, dat is de man van de podcast. Maar uh, voor heel veel mensen ook iemand waarnaar gekeken wordt. Want daar zit dan Elon Musk in de studio of whoever. Uh, uh, en dat willen mensen ook graag zien. Ja. Uh, toch het grootste deel luistert alleen maar. Ja. Um, en dat is omdat het een podcast is. Mm -hmm. Daar gaat het om. Ja. Um, dus misschien is het ook wel niet helemaal waar dat het het, het, het tijdperk is van het... Beeld. Het is gewoon het tijdperk van de intensiteit van communicatie en uh, hoe we daarin in essentie ook weer in groeien. Want het idee achter Tree Talks bijvoorbeeld was en is nog steeds dat mensen al pratende over, nou, neem bijvoorbeeld iemand die anders een testimonial zou doen op beeld mm -hmm. en die 30 jaar voor een bedrijf heeft gewerkt en vertelt waarom hij daar was en nog steeds is of afscheid neemt misschien, wat je ook wel vast al vaker hebt gehad, dat kan je ook in een podcast doen. Ja. En daarmee kan iemand reconstrueren maar ook misschien een nieuwe richting inslaan middels een gesprek. Ja. En hoe mooi is dat? Weet je wel dat tree Talks eigenlijk een soort cadeautje wordt aan de mensen. Ja. Ja. Dus um, en zo kan jou, kan een testimonial van, van jou ook dat in zich bergen en Mensen eigenlijk een dimensie doen aanboren van, oh ik deed dit nooit, maar ik kan, nu iets, ik kan nu op een andere manier iets laten zien, ik kan iets vertellen. Mm -hmm. Dus dat is wel heel gaaf. Ja. Ik denk dat je dat wel, dat je, het, je herkent het ook wel omdat je denk ik wel vaker hebt meegemaakt. Dat er een soort aha-moment uh, is bij iemand uh, dat het mm -hmm. positief triggert. Ja. ja, zeker. Ja. Want hoe lang doe jij dit? Uh, nou, dit bedrijf heb ik nu, uh, ik denk 8,5 jaar. Dat is best lang al. Ja, dat is wel een hele tijd. Je hebt al best wel een uh, shitload aan ervaring, zeg maar. Ja, ik heb wel uh, heel wat ervaring inmiddels in, in videomarketing en um, uh, ja, met klanten samenwerken aan video's, zelf video's maken. Ja, want... Dat is ook een enorm uh, leerproces geweest voor aha, mezelf. Aha, ja. Samen. Ja, en, en, en, en ook uh, workshops gedaan en met hele grote namen. Hierin. Uh, je hebt ook een boek geschreven. Ja. Daar wil ik ook wel eens wat van horen. Uh, Experttips over verdienen met video. Wanneer is dat uitgekomen? Uh, nou, dat is uh, 2017, denk ik. Ja, 2017. Eerste druk. 2017. Ja, ik heb het uh, in uh, drie maanden geschreven. Ik ben nog op schrijfretret in uh, Frankrijk geweest om uh, de laatste hoofdstukken te schrijven. Wat ja. mooi. Ja. Uh, dus uh, ja, dat was ook wel een hele... Uh, nou, wel interessant om een boek te schrijven. Ik, had, ik heb nooit de ambitie gehad om een boek te schrijven. Maar toen ik gevraagd werd, dacht ik... Goh, um, is het eigenlijk wel slim om een boek te gaan schrijven over het middelvideo. Ja. Um, maar het was um, ja, interessant. Uh, ook wat het met jezelf doet. Om um, uh, ja, zoiets uit te brengen. Um, ik denk dat iedereen dat wel heeft. Dat, misschien heb, ervaar je dat zelf ook wel met... Jouw podcast dat als je zelf iets creëert of zelf iets maakt, dat je ook geconfronteerd wordt met jezelf. van Misschien van wie ben ik om dit op te schrijven of om dit te maken of um, nou goed, dus um, maar goed, ik heb het geschreven en het is er. En ik krijg er positieve reacties op. Ik sta hier aan het begin van uh, weer iets te maken. Want ik vertelde je in het voorgesprek. Uh, dat ik weer met een website bezig ben. En ik kijk met heel veel uh, bewondering naar, naar zoiets als een boek. Uh, en dat je dat hebt, uh, hebt kunnen opbrengen. Want uh, uh, al die... Uh, en dat dat een soort uh, oogst is van jouw eigen denkwereld. Mm -hmm. en wel in interactie met andere mensen, maar uh, heel mooi. En, uh, en ik ben een acteur... Ik eet dingen op en ik kak ze uit, zei Rutger Hauer wel eens. En uh, is eigenlijk gewoon heel, uh, heel zoals hij was, weet je wel. Um, en eigenlijk is dat niet veranderd. En, en dat wil niet zeggen dat dat niet ook zoiets als, als, als ultieme betovering kan zijn. Ook in, in, in, een, in een luisterboek waardoor je, waardoor je mensen weet te boeien. En ze ook weer in vervoering kan brengen. Uh, en zoals Rutger... M, m, volkstammen uh, in vervoering bracht door alleen te zijn wie die was um, uh, maar uiteindelijk is, is dat wat een acteur doet uh, dat is heel, heel wat anders dan op het moment dat je een boek schrijft dan, dan, dan daalt het neer en dan blijft dat ineens, dit blijft altijd ja, bestaan ja, ja. ik bedoel het, ja. is wel super, maar... het is super mooi en waar heel hoogdravend over wordt, wordt gedaan, want het is een praktisch boek. Ja. Uh, maar aan de andere kant, het is wel waar. En het, het doet je in ieder geval even ook weer oplichten wat dat betekent voor jou. Want dat heeft toch iets toegevoegd, een dimensie aan jouw leven. Mm -hmm. Jazeker, Het was een hele interessante ervaring. En ik vond het ook verrassend om te ervaren wat, hoe mensen er naar kijken. Dat, dat, het, um, nou dat als je een boek hebt geschreven, dan, dan ja, we krijgen mensen daar toch... Uh, respect voor of um, ja, ik vond het ik wel. Ik laat hem nog even, ja. nog even zien even uh, mensen, want uh, ja. expert tips over verdienen met video. Ik had ja. dat meteen moeten doen, hè, want dat is natuurlijk wat videomarketing ook is. Ja. Wacht daar niet een half uur mee, maar doe dat meteen. Ah. Kijk, ook alweer ja. dingen. Uh, maar tegelijkertijd eventjes dan uh, aanraken om mensen wat handvatten te geven uh, en tegelijkertijd niet het hele boek weg te geven, maar um, uh, ja, wat, wat, wat zou je nou in een nutshell um, kunnen vertellen over wat nou eigenlijk de essentie is van op het moment dat jij in beeld, iets in beeld gaat brengen? Ja. Nou, het belangrijkste is dat je begint met uh, geven en daar is de video natuurlijk voor bedoeld. Je gaat iets van jezelf geven, je gaat jezelf laten zien. Maar vooral in de zakelijke wereld, het gaat heel erg om het geven van hele goede informatie, hele goede ideeën of nieuwe strategieën. Zodat mensen echt denken, goh, uh, wat interessant. Uh, bijvoorbeeld, jij maakt een video waarin je ideeën deelt over hoe je uh, een, een podcast maakt of hoe je een luisterboek inspreekt of hoe je je stem goed gebruikt uh, voor, voor presentaties of ik noem mm -hmm. maar wat. En als je daar hele goede tips in geeft, dan gaan mensen jou daarom waarderen. En ze leren iets nieuws van je. En ze denken: Goh, nou die, rol, die uh, weet daar heel veel van. En misschien moet ik eens met hem uh, uh, bellen. Ja. Of moet ik eens met hem in contact komen. Ja. En daar zit natuurlijk soms: kan het een beetje wringen? Merk ik, heb ik bij mezelf gemerkt. Dat mensen meer komen halen. Nou, ook bij jezelf: Van geef ik niet te veel weg? Geef ik niet al mijn kennis al weg? Ja. Uh, maar ik merk juist door de afgelopen jaren, waarin ik heel veel video's heb gedeeld, waarin ik veel informatie heb gegeven en tips heb gedeeld, dat mensen je juist heel erg gaan uh, waarderen en dat ze gewoon jou echt als expert gaan zien. Ja. En dat maakt dat ze uiteindelijk zeggen van, hey, ik wil eens met jou verder praten en uh, hoe kan je me verder helpen? Dus dat, dat is het belangrijkste Ja, begin met geven. Dus Supertrack steeds meer van, nou ja... Um je hoeft daar niet zo terughoudend in te zijn, want als, dat ik het vertel, mm -hmm. wil er niet zeggen dat jij het zomaar kunt doen. Mm -hmm. uh, daarvoor hebben mensen vaak. Ja, het is eerder dat je ze inspireert door heel veel te geven, dan mm -hmm. dat ze zoiets hebben van: ha, dat heb ik en nou dan ga ik er vandoor. Nee, ja, dan heeft wat... hij eerder of zij uh, het idee van: nou, ja, maar dat. Dat, dat, dat heeft, ze, neemt, ze, neemt, ze neemt de tijd om dat allemaal uh, uiteen te zetten. En toch vind ik dat wel heel goed. Omdat ik, juist daardoor, ja, ja, ik kan het me goed voorstellen. Ja. Ik kan het me goed voorstellen. Ja, ja, en de realiteit is ook dat mensen helemaal met video... wat gewoon heel moeilijk is om dat alleen te doen. Want uh, je hebt nooit je dag en uh, uh, er zijn altijd genoeg andere dingen te doen realiteit is gewoon dat mensen het niet zelf gaan doen en um, dus dat ze iemand in de hand nemen om dat om zich daarbij te begeleiden laten begeleiden mm -hmm. en dat zal jij misschien ook ervaren met de klanten die je hebt voor um, hè, coaching op het gebied van hun stem ja jij helpt ze verder en alleen kun, ja kunnen ze misschien ook wel oefenen maar met jouw tips en met jouw begeleiding komen ze verder ja, het is, het is een, een, een aantal keren nu voorgekomen dat ik het voor een bedrijf uh, mocht doen. En dat er hier meerdere mensen waren. En dat is erg leuk. Nog te occasioneel om te zeggen, daar zit echt een heartbeat in. Mm -hmm. En uh, dat ligt ook aan mijzelf. Mm -hmm. Maar uh, wel heel mooi dat ik dat, uh, dat ik dat in ieder geval al heb, uh, heb aan kunnen raken. Uh, en uh, ik, ik refereer even nog aan... Um, aan, of ik probeer te kijken naar een moment. Oké, okay, je hebt een product en je wil die video gaan maken. Mm -hmm. um, we hebben het trouwens niet in handen geklapt. Oh. Nee, dat hebben ah. we niet gedaan aan het begin. Dat hadden we moeten doen, ja, maar hij ja. nou ja, nee, maakt niet uit. Dat, dat, uh, um, komt dat komt wel. Dat komt wel ergens. Um, en je bent er klaar voor. Je, je wil dat product gaan launchen. Mm -hmm. Je hebt daarvoor. Uh, een workshop gevolgd of iemand ontmoet die het Jeff Walker. Ja, klopt. Ik ben in Amerika geweest bij uh, een event van hem. En wanneer was dat? Uh, poeh, dat is denk ik in. Voor het boek geweest. Uh, ja, dat is voor het boek, inderdaad. Ja, dus dat is voor, ik denk, misschien 2016 of zo. Ja, ja daar ben ik geweest. En, uh, er staan daar staan ook dingen hierover in? Uh, ja, zeker. ja Ja. ja. Ja, dus uh, wat ik daar heb geleerd is hoe je ook video inzet om, om je business te, of een product te lanceren of een, of een dienst te lanceren. Want is hij een soort van goeroe in ja. die wereld? Ja, hij is wel een grote naam. Ja, ja En hoe kom je daar nou achter, dat zo iemand dat is? Uh, nou, ik volgde hem al een tijdje, dus ik keek ja. ook naar zijn video's en ik, uh, ik ontving zijn mailings. En ik uh, dacht gewoon, nou, het is wel een sympathieke man en hij weet er veel van. En, en, en toen dacht ik, nou, uh, ik, ik wil wel meer van hem leren. Ja, ja, ja. En, wat, en wat maakt hem dan zo bijzonder? Of wat is zijn unieke kijk op, uh, op, op, op die wereld, waardoor uh, hij dat zo kan uitstralen? Nou, hij heeft een goed uh, trackrecord, dus hij heeft uh, veel succesverhalen. Uh, en, maar ook toch vooral dat hij heel erg zichzelf uh, is in zijn video's. Ja. En dat hij dus ook heel veel kennis heeft gedeeld gewoon uh, gratis en uh, dat aspect met ja. name ook ja. en dat heb je dat heb je meegenomen en ja. ook zelf ook weer in dat in dat boek ook weer ja. en, in, in, en op de website waarschijnlijk zeker ja, ja. Uh, dus het is ook weer een doorgeefluik van energie mag ik het zo zeggen ja ja ja ja ja, ja zo heb ik de afgelopen jaren heel veel um, ja heb ik mezelf altijd laten coachen en altijd nieuwe uh, dingen geleerd? En wat dat betreft, de wereld van online marketing verandert gewoon um, heel snel. Dus dat, dat um, oh ja. ja wat ja, is nu dan uh, een nou, soort van trend? Nou, bijvoorbeeld toen ik begon met video, had je gewoon natuurlijk, um, video, en toen had je uh, nou, YouTube dan en, en Vimeo, en dat was het. En op een gegeven moment begon Facebook ook met video en op een gegeven moment kwam uh, natuurlijk Instagram en LinkedIn is pas eigenlijk uh, vrij laat begonnen met uh, video uh, ondersteunen mm -hmm. en nu zie je natuurlijk al een paar jaar dat je kan livestreamen via, via Facebook en je kan het nu ook ik heb het of... nooit gedaan nee het zijn er echt van die dingen wat denk jij dat, dat overigens het percentage van mensen die daar gebruik van maken omdat het mij voorkomt als iets van hoe ja het toch wel een beetje eng yeah. want wat heb ik te vertellen ja. inderdaad zeker nou, het, het, het kan heel goed werken. En helemaal als je het slim combineert met, met. als je een lijst hebt van e-mailadressen. van mensen die je volgen. Als je dat allemaal met elkaar combineert. en je gaat zo'n livestream doen. daar kun je een hele goede klanten uit krijgen. Ja, wel weer. die zichtbaarheid vergroten betekent ook. Uh, meticuleus bijhouden. en lijsten. en uh, archiveren. en uh, allemaal dingen die mij vreemd zijn, omdat ik eigenlijk altijd een soort, oké, okay, expressionistische carrière heb gehad van oké, okay, je, je bent een acteur en daarna werd je, oké, okay, daar moet ik staan, wat moet ik zeggen, waar moet ik staan? Uh, inderdaad, en um, dat het een soort kick-and-rush, soort van ondernemerschap is, terwijl ondernemerschap heel vaak, kom ik ook steeds meer achter, uh, eigenlijk heb, jij, heb je daar zin in om die tijd daarin te investeren? Want anders dan gaat het gewoon niet werken. Dan is het een druppel op een groeiende plaat. En niemand luistert zomaar mm -hmm. naar tweetalks. Ja. Ik noem maar wat. Ja. Eh? Tenzij je daar veel marketing uh, op Zeker. loslaat. Ja. Ja. ja. Nou ja, en dat is natuurlijk. Het is maar wat, wat, wat wil je bereiken. Uh, en heel veel van online marketing ook met. kan je gewoon automatiseren natuurlijk. Hè? Dus dat mensen. Ja. Uh, op je lijst met e op je nieuwsbrief. SEO vindbaarheid. Ja, maar ook uh, e-mailmarketing. Uh, heel veel uh, is bij mij helemaal volledig geautomatiseerd. Dus daar heb ik helemaal geen omkijken naar. Mm -hmm. Dus bij wijze van nu zou iemand naar mijn video kunnen kijken terwijl wij dit gesprek hebben en zich op kunnen geven voor een uh, gesprek. En daar zou zomaar een klant uit kunnen komen. Dus uh, ja. dat is natuurlijk wel het leuke van video als je het slim inzet. Dat je. Dat het jaren voor je kan blijven werken. Ja, ja. ja fantastisch. Ja. Dus het, het, het veld verbreedt zich steeds meer. Er komen steeds meer uh, mogelijkheden binnen de kanalen. Nieuwe kanalen nog steeds bij, maar ook binnen de kanalen. Live video versus opgenomen video. Je ja. um, zegt dat er steeds meer ook live video gebruikt wordt. Word je daar ook nog voor gebruikt? Tussen aanhalingstekens, of word je daar ook voor gevraagd? Om mensen uh, daarin te ondersteunen? Ja, ik heb dat, uh, ik, ik doe dat wel ja en ik heb dat ook wel gedaan. Ik heb zelf ook livestreams uh, gedaan, uh, ook via alle kanalen tegelijk, dus zowel op YouTube als Facebook als uh, LinkedIn. En um, ja, dus dat, uh, het, het is gewoon veel spannender eigenlijk. Livestreamen, want je kan er niks aan, niks meer aan editen. Het is gewoon, ja, je neemt het op en dat is het. Mm -hmm. Uh, terwijl met uh, video, als je dat gewoon met, eh, we met mijn team, met mijn videoteam aan de slag gaat, dan kan je het nog een keertje overdoen. Ja. Um, hoe is het trouwens om weer terug te zijn na, um, laten we zeggen, een periode, een jarenlange periode toch? Hè? Dat moeten we gewoon echt constateren. Waarin, uh, waarin er meer afstand was, meer online presence, maar misschien. Uh, ook wel op en zo heel moeilijk is te werken. Heb je een soort idee als de, de Belg die met de baksteen in de woestijn uh, rondliep en zoiets had van, ah, die is weg, ja, voelt veel lichter weer? Heb je er een soort van... Of uh, nou, is, heb je het nooit zo ervaren? Nee, nee, nee. Want voor mij veranderde eigenlijk vooral de wereld om me heen heel erg. En ik, ik werkte al... Um, ja plaats en tijd onafhankelijk. Dus ik, ik werkte al van het huis of waar ik ook maar internetverbinding had. Dus, um, dus dat was ik al gewend. Um, en ja, heel veel klanten zijn gewoon gebleven. En als we al video hebben opgenomen, dan kunnen we, ja, dan, dan kan dat prima door blijven lopen. En eigenlijk heb ik is het juist door uh, alles wat er gebeurd is, is, is mijn bedrijf alleen maar gegroeid. Dus um, ja, daar, daar prijs ik mezelf gelukkig uh, en, en dankbaar uh, voor. Want dat kan natuurlijk niet iedereen zeggen. Nee. nee. nee. Hey, als ik jou zou vragen, wat, um, want je bent acht en een half jaar bezig. Heb jij ook nog dromen als in dit is voor mij iets. Als ik dit kan manifesteren of als ik daar daar een soort stip op de horizon waar je, waar je naartoe zou willen werken in je, in je werk? Uh -huh. uh, ja, ik heb wel een droom om, om uh, ook klanten mee te nemen op een mooie zonnige locatie. En ze echt even uit hun eigen uh, leefomgeving te halen en, en, en ja, daar mooie interviews uh, te hebben. En misschien ook wel in combinatie met muziek, wat, waar ik uh, erg liefhebber van ben. Uh, ja, dus dat lijkt me wel heel leuk eigenlijk gewoon om te doen. En, en of dat nou ja, per moet, je mee, moet je even helpen, in, in combinatie met muziek, want zou dat dan daar, daar waar je dat opneemt, zijn? Of in in om lijst met, met uh, live uh, muziek? Of, ja, nou zo, zo Want je gebruikt waarschijnlijk al muziek om onder, onder film, Zeker, filmpjes ja. te zetten. Ja, ja. Ja. ja, dat gebruiken we al. Ja. Maar dat is dan natuurlijk gewoon muziek wat al is. Eh, nee, ja, ik, ik heb zo, zo helder heb ik het nog niet voor ogen, maar ik, ik, ik fantaseer dan over dat we op een mooie locatie ergens in uh, Zuid-Frankrijk zijn en ja. dat we daar met elkaar doorbrengen en mooie um, gesprekken hebben. En ook gewoon bouwen aan het bedrijf. Want dat, dat, dat is wel ook gewoon het zakelijke combineren met het, met het aangename. En daar nieuwe inspiratie krijgen. En um, ja, weer verder kijken. Want is dat, is dat vanuit het idee, want ik zie een soort Rick Veldenhof-achtige yeah. setting vormen. En wat daar zo mooi aan was, is dat. En als ik dat dan probeer te transponeren naar een zakelijke wereld. Dat het misschien zo is dat mensen hun guards uh, laten gaan. Mm -hmm. En dat ze dat jij eigenlijk ziet dat mensen gewoon helemaal zichzelf zijn. En yeah. omdat het daar gewoon voor iedereen erg oké okay is. En mm -hmm. je, dat je of niet zoiets hebt van... dat mensen vanuit een bepaalde hardheid of angst... of dat er nog dingen spelen. Mm -hmm. Want kom je dat toch nog wel vaak tegen? Hè? Uh, ondanks je aanwezigheid. Dat je denkt van, nou ja, lighten up, dude. Of uh, mm -hmm. uh, dat mensen toch veel spanning hebben. Ja, ja nou, de ene keer... Uh, um uh, is het, ja, het is me meestal wel eigenlijk heel ontspannen, hoor. Maar ik, ik heb natuurlijk wel mensen voor de camera gehad die gewoon echt heel zenuwachtig waren en die gewoon echt niet uit hun woorden uh, kwamen. En dan helpt maar, niks. Nou ja, uiteindelijk is er wel echt een hele mooie testimonial uitgekomen. Mm -hmm. uh, dus dat uh, vind ik dan ook wel weer, ja, dat is dan natuurlijk ook geeft een kick natuurlijk, dat het uiteindelijk toch lukt. Um, en, en ik snap dat helemaal ook, hè, dat dat, dat, dat dat kan. En ik zeg dat ook altijd van, als het als het niet goed gaat, dan doen we het gewoon opnieuw. En dat is allemaal oké. Okay. Maar het is ook wel eens ja. mislukt, of niet? Um, nee, het is eigenlijk altijd wel... Ik kan me niet heugen wanneer het mislukt is. Nee. Nou ja, zo, een is altijd wel ergens naartoe te krijgen dat je een goed stukje hebt of zo. Ja. En als iemand nou heel erg... Vaak uitglijdt uh, uh, dat, dat, dat, oh, maar dit is in ieder geval een goed stukje. dan kunnen Zeker. we dat nog gebruiken. Ja. Maar ik heb misschien als anekdote: heb ik wel, uh, omdat ik natuurlijk ook wel, of natuurlijk, ik was op een gegeven moment ook wel dat, dat ik weer gevraagd werd om mensen. Uh, dat was in dit geval de, de, de, niet de Ja, ik geloof wel de directeur van de arena toen, destijds. En die man, die was zo slecht in Engels. En die moest dus een, een, een groep van mensen voor de virtuele stad uh, toespreken. En um, daar waren al mensen op stuk gegaan. En toen werd ik ingevlogen van, help jij maar. Uh, hier heb je wat, uh, geef hem wat geld. en uh, maar Ik had echt spijt dat ik dat had aangenomen, want er was echt niks van te maken. Die, die, die man die, die moest Engels spreken, en die, het, het, het, het lukt hem gewoon niet. En um, uh, dan, kun, dan ben je eigenlijk ook dat, dat je wel allerlei dingen probeert. En uh, uh, ben gewoon rustig. Die taal is niet eens het allerbelangrijkste. En, maar als iemand staat te hakkelen en, en, en live, ja. niet, niet zozeer van dat er dan een film is die je helpt, maar dat, men, dat iemand gewoon verdrinkt voor je ogen. Ja. Oh, dat is pijnlijk. En dat, dat is pijnlijk. Ja, ja. En terwijl, dit is ook wel het voordeel hieraan, dus er valt altijd wat aan te sleutelen. Ja. Ja. Thank God for editing. <laughs> Ja, nou ja, dat heb je dan natuurlijk niet met livestream, maar ook oh, nee, met een nee. webinar wat live is. Maar um, ja, met, als je het gewoon vooraf opneemt, dan kan je altijd nog wel wat, <laughs> een beetje knippen en plakken. Ja. Ja, maar goed, daarin ben ik ook zoveel mogelijk van... Er, er moet zo, zo min mogelijk eigenlijk geëdit worden. Ja. Ja, ja. Ja. Dus zoveel mogelijk gewoon het echte... Ja, uh, ik doe dat ook niet meer. Ik had eerst ook nog een editingprogramma. Uh, of dat heb ik nog steeds natuurlijk, maar... Um, wat ik daarin merkte, en zeker als mensen wat meer vanuit het zakelijke veld kwamen. Iemand heeft een bedrijf met twintig man en, uh, en die is dan geïnterviewd. En die is allemaal wel leuk en aardig. Maar ja, dit vond ik dat ik iets te veel uitweide daarover. Of dit of dat. Uh, ik denk ook echt dat ik dat, want dat kost zoveel tijd. Uh, dat ik dat echt nooit uh, en te nimmer uh, ga, ga blijven of weer ga doen. Uh, Teken door liefde, hoor. Ja. ja, toch? Ja. Nee. Mooi. Nou, um, ik vond het echt een heel uh, verhelderend gesprek en ook wel mooi om, om in ieder geval een beeld te krijgen van hoe Noortje Janmaat <laughs> werkt met beeld ja. en hoe, uh, hoe verdienen met video.nl uh, uh, toch, denk ik, uh, zich in een steeds grotere populariteit mag verheugen, want het is nog steeds groeiende, hè, dat Zeker, veld. ja. ja. Good for you. Ja, ja, nee. En good for business. Leuk, natuurlijk. Ja. Nou ja, vooral dat ik, uh, dat ik al mijn ervaring kan inzetten om uh, anderen daarmee te helpen. Ja, ja, ja. ja. ja want dat doe je. Dus, uh, ja, ja, nou, ik geloof het wel. Ja, ik uh, doe mijn best daarvoor. Ja. ja, mooie purpose. Ja. Toch? Ja. Dus. Fijn om je hier te hebben. Dank je. We klappen nog een keer. Ja. Dat was eigenlijk voor de audio-opname, ja. jongens. Want als, jij nou, als je jezelf voorstelt, ben, zeg je dan dat je voice-over bent of niet? Nou, nu, nu kan ik dat best nog wel doen. We zitten nog steeds in opname trouwens. Ja. <laughs> Dit was Street Talks. Um, uh, en Noortje Janmaat, uh, bedankt dat je hier was. Uh, tot de volgende keer. Okay. Dag.